John. hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Oh, maar... Wat? Het ligt eraan of je een pakje van zes koopt of een pakje van twaalf. Oh. En zo, vier kanten! Ik zeker niet verwacht mee. Dus hoeveel zitten er eieren, zitten er in een dozijn? Het ligt eraan of je een pakje van 6 of 12? Ja, kijk, je hebt een pakje met 6 eieren, een pakje van 10, maar je hebt ook nog zo'n groot met 20 of zo? Ja, ja, ja, ja. Dus ja, ik ja. weet niet welke welke zood. Ze, ze denkt natuurlijk doos. Doosijn? Ja, ik begrijp het. Nou, het, ik moet je, het, het goede antwoord is 12. Je hebt helemaal geen doos pak met eieren van 12. Wat zeg je nou? Wat zei je? Wat zei, je? Wat zei je nou? Hij mag geen doos met 12 eieren. Natuurlijk wel. ik blind. Oh. wat is dat? wat zijn kleintjes? <laughs>